23. De broers van Jozef gaan naar Egypte. Genesis 42. Vader Jacob is een oude man geworden. Hij heeft nergens meer plezier in. Dat is gekomen toen zijn zonen hem vertelden dat Jozef door een wild dier doodgemaakt was. De andere zonen zijn getrouwd en ze hebben kinderen gekregen. Ze wonen als één groot familie bij elkaar: wel 70 mensen. Ze zorgen samen voor de vee. Jacob is nog steeds heel rijk. Hij heeft koeien en schapen, ezels en kamelen. Het heeft nu een hele poos niet geregend. Er is niet veel koren gegroeid op het land. En ook niet veel gras. De koeien kunnen het niet genoeg eten. Daarom geven ze bijna geen melk. Nee, het gaat niet zo goed bij Jacob en zijn kinderen in Kanaan. En het wordt steeds erger. Er groeit steeds meer koren. En dan groeit hij helemaal niet meer. We moeten de mensen en de dieren nu eten. Op een dag komt er een man voorbij met twee grote zakken koren op zijn nezel. Hoe komt hij daar aan? vraagt Jacob. De man zegt, ik ben naar Egypte geweest en daar heb ik koren gekocht. Daar is genoeg. Groeit daar dan wel koren? vraagt Jacob weer. De man zegt, nee daar ook niet meer. Maar een paar jaar geleden groeide daar veel te veel koren. Toen hebben ze een grote schuren gebouwd en daar hebben ze al het koren in bewaard. De mensen in Egypte hebben nu geen hoor. Ze gaan gewoon bij de onderkoning en kopen bij hem koren. De onderkoning is de baas van de schuur, koren schuren. Jacob zegt tegen zijn zonen, jullie moeten ook naar Egypte gaan en koren kopen. Als we geen koren hebben, gaan we allemaal dood van de honger. De broers hebben helemaal geen zin om naar Egypte te gaan. Jozef ging vroeger ook naar Egypte toen ze hem hadden verkocht aan de koopmannen. Maar ze moeten wel, dus vertrekken ze op een ezel. Benjamin blijft bij ja vader Jacob thuis. Jacob is veel te bang dat er de naars overkomt. Benjamin is ook een zoon van Rachel. Nu Jacob Jozef niet meer heeft, is Benjamin zijn liefste zoon. Na een lange reis komen de broers in Egypte. Iedereen die koren wil kopen, moet eerst bij de onderkoren komen. De broers dus ook. Als ze bij de onderkoning binnenkomen, buigen ze diep voor hem. Weet je nog dat Jozef vroeger eens droomde dat zijn broers voor hem zouden buigen? Dat was het de droom. Van de koren schoven. De broers waren toen woedend op hem. Maar nu komt de droom uit. Jozef ziet meteen dat de tien mannen die zo eerbiedig voor hem buigen zijn broers zijn. Maar Benjamin is er niet bij. Daar is Jozef ongerust over. Hebben ze Benjamin soms ook verkocht? Dat moet hij weten. De broers hebben helemaal niet gezien dat die machtige onderkoning Jozef is. Jozef was nog maar een jongen van 17 jaar toen ze hem hadden verkocht. Nu is hij een man en hij ziet eruit als een echte Egyptenaar. Jozef zegt, waar komen jullie vandaan? Heel eerbiedig antwoorden ze uit het land Kanaan. We zijn hier gekomen om koren te kopen. Ja, ja, zegt Jozef streng. Daar geloof ik niets van. Jullie zijn spionnen. Jullie komen hier in Egypte, een beetje rondgluren. En over een poosje komen jullie hier met soldaten terug om ons land af te pakken. De broers schrikken erg. Ze zeggen, oh nee, wij zijn geen spionnen. Wij zijn herders uit de Kanaan. We waren vroeger met twaalf broers. Eén is er nu. En de ander is bij onze oude vader thuisgebleven. Jozef zegt, ik geloof er niets van. Jullie gaan in de gevangenis en dan laat hij hen in de gevangenis gooien. Nu weten zij ook eens wat het is om gevangen te zitten. Na drie dagen mogen ze er weer uit. Dan zegt Jozef, "Eén van jullie blijft hier gevangen en hij was Simeon aan. De anderen mogen naar huis, maar jullie moeten terugkomen met je jongste broer. Als jullie hem meenemen weet ik dat jullie niet gelogen hebben en dat jullie geen spionnen zijn. Als jullie hem niet meenemen, krijgen jullie de volgende keer geen koren meer. Wat zijn de broers bang en verdrietig. Ze zeggen tegen elkaar, nu worden wij gestraft omdat wij vroeger zo gemeen gedaan hebben tegen Jozef. We hebben hem verkocht en we deden of niets hoorden toen hij zo huilde. Wat komt er van nu van. Ze denken dat Jozef hen niet kan verstaan, maar Jozef heeft alles gehoord. Hij gaat gauw naar een andere kamer, want hij moet ervan, ervan huilen. En dat mogen zijn broers niet zien. Ze moeten nog een poosje denken dat hij een boze, strenge onderkoning is. Maar dat, hij, maar dat is hij niet echt. Hij is juist blij dat zijn broers weer gezien heeft. En dat zijn vader en Benjamin nog leven. En hij heeft nu gehoord dat zijn broers er toch wel spijt hebben. Dat ze zo vroeger gemeen hebben gedaan tegen hen. De broers mogen nu koren kopen. De knechten van Jozef doen de zakken vol. En ze doen het geld dat de broers voor koren betaald hebben, weer terug in de zakken. Boven op koren, dan moet, de dan moet van de onderkoning. Daar gaan ze dan weer, terug naar Canaan met koren, maar zonder Simeon. Als ze thuis zijn, vertellen ze alles aan vader Jacob. Ze doen hun zakken open en laten het koren zien. Maar wat is dat nu? In alle zakken ligt het geld weer dat ze betaald hebben aan de onderkoning. Nu denkt die nare strengman ook dat ze dieven zijn. Ze worden zo bang. Vader Jacob is erg verdrietig. Eerst raakte hij Jozef kwijt, nu Simil in de gevangenis in Egypte. En straks willen ze Benjamin ook nog meenemen. Dat gebeurt niet, zegt Jacob. Ik kan Benjamin niet missen. Als ik Benjamin niet, niet meer heb, sterf ik van verdriet.